Eigenlijk is het gek dat jij als spaarder weinig tot geen rente krijgt op je spaarrekening. En als bedrijf je momenteel hele hoge rentes betaalt voor leningen die je nodig hebt om te investeren. Hoe mooi zou het zijn als je vrienden en familie makkelijk geld kunnen investeren in jouw bedrijf. En dat ze dit ook nog eens deels van hun belasting mogen aftrekken. Een win-win situatie. Tot 12 jaar geleden kon dit. En wij willen dat dit binnenkort ook weer kan. Alle remmen los. Door mensen de mogelijkheid te bieden om te investeren krijg jij als ondernemer het geld wat je nodig hebt om te groeien, te innoveren en te ontwikkelen. Dus goed voor ondernemers, goed voor de economie en ook goed voor de banen van de toekomst. Zou jij investeren in een ondernemer? Laat het hier weten in de reacties.